Hij mag mijn intro doen. Yes! Oké, okay, kom even hier. Uh, kom even hier. Maar oké, okay, Olaf, een beetje minder jezelf zijn, oké? Okay? Een beetje serieus. serieus. Oké, okay, um, niet daar, want daar staat veel tekst. Ga, ga maar hier staan. Hallo Savi. Ik ga, ga allemaal hier staan. Waar Billig like fights staat. Perfect. Kijk, Billig like Fight is gewoon. Kijk, je ziet gewoon dat Billig like Fight Be gewoon echt een, fa een fan is. Want hij weet gewoon wat hij moet staan. Oké, okay, Olaf, doe maar, je, doe, maar de titel, doe maar de intro. Jezus. Oké, okay, 3. 4. Yo, vloeggamer is wit of <laughs> Oké, okay, laat me niet maar. Fijne <laughs> dag. Uh. <laughs> Oké, okay, okay. doe jij maar fluitje. Nou, ik sta hier achter me eigenlijk. Biro, jij maar gewoon naast me komen staan. <laughs> <laughs> Wie Oh, shit. Had... Kunnen we die nog hakken? Dat weet ik niet. Ik ga proberen. Ook een spanner. <laughs> <laughs> spanner in een berg. Uh, oh my god. Olaf, <laughs> jongen. Oh, deze guy. Dat is een shocking. ik het. heb 8 hoppers. Ik heb 8 hoppers. Lekker, we hebben eigenlijk. Oh, ik heb er moet, We moeten weer de hele fucking alles opnieuw doen. Waar ik dat heel, heb 7k st... Waar de heel staat het lava boys. Wacht, nee, ik, ik, ik, ga, ik ga.. Ik ga even mijn cape veranderen, een klein momentje. Oh, ik zie die. Voor 1500 euro wie had er geld genoeg om voor een lava te kopen? 28k. Ik, ik, ik, ja, ik, ik ga even mijn cape veranderen, een klein momentje. Waarom? Excuse Waarom nu random? Weet niet, waarom, waarom niet? Met je pof, Mattie. Ja, is goed. Pof maar. <coughs> ik pof jou. Ik ben een poffer. Poffertjes? <laughs> wat? Wat staat hier? Pedocave. Uh, Pedocave. Ik weet dat... Ja joh, nak mijn woorden lekker joh, met je pof, Ik Ik dat zeggen wat ik wel mooi vond. Dat zo'n gast onder deze videoclip van van 69 en Armo had iemand gereageerd. Echt zo. What the fuck, why is everyone saying Armo is Duits? He is German. En dan echt, echt zo naar onder. Voor alle mega nederlanders la la we laten we de Duitsers hiervoor opdraaien. Ik vond het wel mooi. Ja, echt hè? Oh, <laughs> ik, vind het wel mooi, ik vind het wel mooi. Ik versta niet eens of die gast... Ik, ik weet nog, ik ben nog steeds niet zeker of die gast nou Nederlands of Engels aan het praten is. Ja, ik ook niet, het is echt zo'n rare, rare mengelmoes van allemaal mingels dinges. Armo was niet right, Armo was fout. <laughs> Haha, haha! Hahaha! Mag ik jou zijn? Ja. Nee. Of waar ben je zelf? Ben je nu online of niet? Nee, ik ben misschien skin aan het veranderen hoek. No. En oké, dat is ook no. heel belangrijk. Zie je dat het oh, Oei. <laughs> <laughs> oké, okay, kunnen we even een standaard op joint gen generator maken? B-like maken, Maar b dingen hier. Waar is dat, wat vind je mijn skin? Ik ben al dotje 2AP! Heb je daar <laughs> nou Ja inderdaad, heb hij je nu Damien. Ah, ah, hij hoi, gaat neer! Man, hij gaat neer jongens, man down. down. MD. Wie heeft je nog wie uh, like fight? Wat zijn jullie allemaal doen? Niks. bielak oh, nee, fight bijna <laughs> Niet waar. Killed. Waar is de mooie vloedje? Wat zijn jullie aan het doen? Waar is bielak <laughs> fight? Ik fight <laughs> Nee nee, nee bielak fight is uitgelokt want ik heb bijna killed. <laughs> Jongens, kom. Ik ga ah. echt mensen kicken, hè. ik ga nu al mensen kicken, zoals je <laughs> <I laughs> is Ik kijk, Hij deed niet eens. Een iron beetje, die is niet high class genoeg maar Ik goed, heb zoveel mensen mee. die ritten reageren onder mijn video. Oh mijn oh, god, ga je terug beginnen? Ga je terug beginnen met mijn topje? Ja. Oh. Nee, gewoon, je had gewoon zoveel autisme voor mij erin. Ik vond het wel mooi. Ja. Goh, drie kwart van die video was autisme van mij. Dat is inderdaad hoor. Toen kwam er mijn goede streamkwaliteiten. Ja, net Ongekend. zoals die Net zoals die vorige livestream zeker. Oh ja. <laughs> <laughs> Dat was echt een kutstream oh. <laughs> Die is niet voor, die, die is weer ja daar zijn geen advertenties op beschikbaar, hè? Nee, joh, je Dan ga ik hokie aan beginnen. kanker. Ja! Ik zou ik echt van tevoren tegen niet met kanker schelden. Ja. Denk, nou, jongens. Nou, jongens. Ik zit met de kanker. Ja. En ik werd direct gast. ik dacht van, oké, okay, andreas ga me weer vermoorden. Riep. Ja, echt, hoor. Ik had echt dus een godverdomme kut -hokie. Ik ben oh. dood. Arme jongen. Xavi, heb je nog iets te zeggen? Xavi? <laughs> Xavi. kijk eens even. Ik wil niet al tappen. Kijk eens even dat hij nog in de Discord zit. Hij is gemuwd. Waarom? En misschien even. Eigen moet je gewoon in, eigenlijk moet je gewoon in de video moeten. Moet je gewoon in de video. Xavi, heb jij nog wat te zeggen? Xavi. Xavi. Xavi. <laughs> Hallo. <laughs> Xavi. <laughs> <laughs> Xavi. <laughs> oh. Wacht <hums> een beetje onderscampt. Oh. Owner. Welke van de twee? Bedankt. Oké, okay, ik ga tot 20, uh, tot, tot nog 8 minuten, ga ik nog door met de uh, hakken. En dan gaan we gewoon een groot platform bouwen, we gaan gewoon huizen bouwen, farm bouwen en dan hebben we wel twee afleveringen, toch? Oh, <laughs> ik ga Ik zou bijna tien niet meer in verboten. Hoe heet? Mohammed Ali. Mohammed, daar op je Ali. <lacht> <lacht> <lacht> Mag je daarom lachen? <lacht> Maar niet grappig, maar toch lachen Het is wel grappig. <laughs> Mohammed. Ons iemand level is ook nog steeds 0. Wij zijn goed in Minecraft. Misschien is jou, al jouw gewicht omzet in blokken. Maar ik denk dat het <laughs> een uh, eerste stap is, top. Ja! <laughs> <Goeie>. <laughs> Wat zijn die roost vandaag! Holy shit. Ik hoef. Maar kijk, je skin ook. I mean. Hoe kan ik jou oh. serieus nemen? Luister naar mijn stem. Get yeah, in money, nigga, that my main focus